Hallo, mijn naam is Marielle Verijn. Welkom bij deze eerste introductie van Mindmappen. Wat leuk dat jullie zijn aangehaakt bij Leerling ICT. En als wij een introductie geven, dan doen wij dat op verschillende manieren. Dat kan gewoon via een stukje tekst of we gebruiken een filmpje. Nou, laten we eens even kijken naar Mindmappen. Ik denk dat jullie allemaal het woord kennen. Iedereen heeft misschien wel alles dat gedaan op papier of... Nou, misschien ben je al wat vaardiger, heb je dat ook eens uh, digitaal uitgeprobeerd. Maar als we kijken naar mindmappen, dan is het eigenlijk een techniek om je gedachten en denkpatronen in beeld te brengen, maar ook te ordenen. Nou, vaak hebben we allerlei ideeën, ook leerlingen hebben allerlei ervaringen al opgedaan, thuis, uh, in een museum, uh, noem maar op. En uh, het is natuurlijk heel mooi om dat alvast te vangen. Wat weten leerlingen al en uh, maak daar een mindmap van? En tevens krijg je dan het, meteen het idee om iets te gaan ordenen. Ontzettend belangrijk in deze tijd met internet, waar we heel veel informatie hebben, vaak door het boom en het bos niet meer zien. Dus mindmappen geeft de mogelijkheid om alles goed te ordenen. En waarom zouden we dan gaan mindmappen? Nou, wat ik net al zei, het helpt natuurlijk om verbanden te zien tussen onderwerpen, dat is natuurlijk heel belangrijk, maar het kan je ook helpen om op nieuwe ideeën te komen. En hoe starten we dan? Je start eigenlijk meestal vanuit een onderwerp, maar ook wel eens vanuit een beeld. En vanuit deze twee ga je associëren. Wat komt bij je op? Eh, alles is goed. Gewoon schrijven en eventueel daarbij tekenen. En later eh, ga je vaak daar een ordening in brengen. Ga je verbanden zien. Ga je daar eh, kijken van wat hoort bij wat. En als we het letterlijk vertalen, is het een kaart van de hersenen. Laten we eens even kijken naar een voorbeeld. Nou, dit zou je natuurlijk als start kunnen zeggen bij kleuters. Nou, we hebben een huis in de bouwhoek, maar we kunnen ook gewoon als onderwerp huis hebben. Het huis van Sinterklaas, noem maar op. En wat hoort nou bij een huis? Nou, laat leerlingen, laat de kleuters zelf bedenken, wat hebben we allemaal in een huis? Nou, dat zegt één badkamer. En zo ga je dat eigenlijk uh, opbouwen. Uh, je kunt natuurlijk ook vanuit een stukje tekst beginnen. Ontwikkeling van een digitale burger. En eigenlijk op die manier aan de slag met uh, wat komt bij mensen op. Maar je zou natuurlijk ook voor jezelf kunnen zeggen, nou ik weet al heel veel van het onderwerp. Ik ga dat eens ordenen. In dit geval heb ik dat gedaan. Uh, ik heb dat gekoppeld aan mediaprofielen en dat geordend. Ja, dus zo kun je eigenlijk uh, mindmappen gebruiken. En wat is dan het doel? Uiteindelijk wil je dus alle relaties die bij een probleem horen of bij een onderwerp horen, euh, euh, naar boven halen en visualiseren. Ik denk dat mindmappen een fijne methode is, een eenvoudige methode is, maar ook heel krachtig. Ik wens jullie heel veel plezier bij deze module en we zien elkaar in de groep of in het forum. Succes!